Goed zo, Joyce! oh Joyce! Hé, hey, Joyce! Wat super nat is het hier! Hé, hey, Joyce! Oh, je bent ook nat! Kijk eens, Joyce! Heb je nog? Oh, je hebt nog genoeg. Ook wortels. Dan wacht ik wel. Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Annabel! Kijk eens, Annabel! Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Ben je al klaar, Blackjack? Ah, nou, jij ziet het peest op. Oh Black Hé Hey Annabel! Hey Roosje! Oh Roosje! Hey Roosje! Kom eens! Oh Roosje!